Welkom bij de eerste officiële video van Where We Go. We staan hier aan uh, het Meer van Genève en we gaan vertellen over wat we de afgelopen week gedaan hebben. En dat is de Tour de France, Onze eigen Tour de France. We zijn namelijk eerst naar Lyon, ja, daarna zijn we naar Drancyan gegaan, dat ligt vlakbij de Middellandse Zee, en daar hebben we vrienden bezocht. En daarna zijn we naar familie gereden hier aan het Meer van Genève. Allereerst natuurlijk uh, Lyon. Hoe je ervan Het is de stad van de gastronomie. Dus dat uh, was uh, heerlijk eten en, uh, en drinken. Dus dat was heel goed bevallen. Het, uh, is, uh, een stad die niet onderdoet aan, uh, aan Parijs. En uh, het is een hele oude, leuke oude stad met uh, veel te beleven. Een heel levendige stad met lekker een wijn en uh, eten. Dat dus dat is goed gevallen. Uh, ja? Ja, mij ook. Uh, we zijn uh, in een ontzettend leuk hotelletje uh, overnacht. Mama's shelter. Uh, ja, heel leuk. Er zit een uh, club in. We hebben toch s'avonds laat nog uh, drankjes gedaan. Uh, mooie kamer, gezellig. Veel spiegels. <laughs> Dat klinkt heel raar trouwens. <laughs> nou, allemaal spiegels met ja. alle leuke teksten op. Waar, ja. waar binnenkomst, kom je daar binnen en dan zie je een spiegel staat Welcome Home. Naast het bed een spiegel met Sleep Well. Heerlijk ontbijt, niet te vergeten. Ja. Ze deden namen eraan. aan dat de stad in de gastronomie is. Want in de ochtend kregen dus we een heel uitgebreid ontbijt met vers van brood en fruit. En een hele leuke binnentuin uh, hebben we daar al beter. Dus leuk hebben we aangekleed. En, uh, dus dat was ook erg geslaagd. Ja. En uh, de stad hebben we op, uh, op de fiets verkend als uh, Hollanders, uiteraard. En, uh, ja. Je hebt zo Net als in Valencia en dat soort steden heb je zo'n systeem dat je op elke hoek uh, met een pasje kan zo'n fiets uh, huren. En dat uh... werkt goed. Ja, nou ja. We hebben er ongeveer een uur over gedaan om het bassysteem te leren kennen. Zeg je, wat, wat voor een chill systeem vind je dit? Een kut systeem. <laughs> een uur bezig geweest. <laughs> maar als je het eenmaal door hebt dan... Uh... Dan is dat hartstikke relaxed. Want dat uh, is het is ja, wel echt veruit de beste manier om de stad te verkennen. Ja, je komt het verst mee. Normaal loop je natuurlijk in een, met een stad bezoek en loop je helemaal, uh, helemaal wezenloos eigenlijk. En nu uh, met de fiets kom je gewoon een stuk verder en heb uh, je een hoop te zien. Dus, uh, eerst fietsen we dan langs het water. Dan, uh, dan zie je de mooie stad. Roland, toch? Ja. ja. wat je er net al zei, het, is, het doet niet onder aan Parijs, maar het is wel compacter, dus je kan alles relaxed fietsen. Kijk, de meeste mensen die gaan naar het zuiden eh, en die pakken van de Route Soleil rijden er langs. Maar het is wel echt de moeite waard om er, uh, om er eens een dagje aan te wijden. Ja. Uh, wat ons heel erg bevallen is, je hebt een heel mooie oude binnenstad. En uh, eigenlijk het eerste uh, wijnteentje zijn we gaan zitten vooral jou wel erg gevallen. In, uh, in Nederland nu is het natuurlijk nu een beetje opgekomen om uh, alle wijnbarren te bezoeken. Maar daar ga je gewoon naar een oud Frans tentje op de hoek waar de locals zitten. En dan weet je natuurlijk wel eigenlijk dat het goed zit. Alleen dan ga je zitten en dan denk je, ik bestel een glas wijn. Maar uh, ze komen gewoon met een complete wijnproeverij en uh, steeds met allerlei lekkere wijntjes. Dus uh, nee, daar kan je wel goed te genieten. daar wordt je avond voor verzorgd en dan zit, je gewoon, dan zit je vooral in die sfeer van uh, echt krankrijk. Toen fietsen we terug naar het hotel en dan gingen we langs de... Je kan daar dus langs het water fietsen. En uh, dat was het uh, Als dus een keer naar het zuiden gaan, Dat zou ik ja. zeker die uh, Lyon uh, niet overslaan. We hebben het ook als uh, uh, ja, tussenstop uh, gehouden en het is een uh, goede pitstop, zeg maar. Ja, absoluut. Nou ja, wil je nog meer van dit soort uh, avonturen van ons uh, meemaken? Volg ons dan vooral op de social media kanalen. Follow and subscribe, otherwise. You never know, well. here we go. Dat was het. Ik moet een beetje oefenen, op de manier. Nee. Hoort erbij. Oké. Het It's a wrap.